Tot nu toe hebben we alleen maar gekeken naar vrije kwanten. Kwanten die zomaar wat in het rondvliegen en niet vastzitten aan bijvoorbeeld een atoom. Deze kwanten kan je beschrijven met een lopende golf. Terwijl je een kwant dat niet vrij is, bijvoorbeeld een elektron dat om een atoomkern cirkelt, beschrijft met een staande golf. De elektronen in een atoom worden beschreven met driedimensionale golffuncties, wat best moeilijk te begrijpen is. Daarom zullen we alleen maar naar een versimpeld atoom kijken. Ons atoom heeft als het ware maar één dimensie, in plaats van drie. Hiervoor gebruiken we het deeltje in het doosje-model. Aangezien we naar één dimensionale atomen gaan kijken, gaan we ons ook bezighouden met één dimensionale doosjes. Zo'n doosje heeft oneindig starre wanden. Dit houdt in dat een kwant dat is opgesloten in het doosje oneindig veel energie nodig heeft om eruit te komen. Je kan dit vergelijken met een oneindig diepe put. Als je daarin vastzit, zul je ook oneindig veel energie nodig hebben om eruit te komen. Dit zal je nooit lukken en zo zit het kwant ook vast in het doosje. Een kwant in zo'n doosje met oneindig starre wanden kan je vergelijken met een snaar die aan twee kanten is ingeklemd. In zo'n snaar kan een staande golf ontstaan. En zo zal ook de golffunctie van een kwant in een doosje een staande golf worden. Hierdoor kan je vrij makkelijk de energie van een kwant in een doosje uitrekenen. In het doosje heeft een kwant alleen maar kinetische energie. De kinetische energie is dus gelijk aan de totale energie, en die is dus een half mv. -kwadraat. En aangezien de impuls m, m keer v is, en het kwadraat van de impuls, dus p kwadraat is m kwadraat keer v kwadraat, is v kwadraat gelijk aan p kwadraat gedeeld door m kwadraat. Dit kunnen we invullen in de formule voor de kinetische en totale energie, die dan een half m keer p kwadraat gedeeld door m kwadraat wordt. Dit kunnen we schrijven als p gedeeld door 2m. De impuls is gelijk aan h gedeeld door lambda, dat weten we uit paragraaf 2. Dit kunnen we dus ook weer invullen in de formule voor de totale energie die dan h gedeeld door lambda kwadraat gedeeld door 2m wordt. Ook kunnen we de golflengte nog anders beschrijven. Als we de lengte van het doosje L noemen, dan past de golflengte van een kwant met het laagste energieniveau, de grondtoon, een halve keer in het doosje. De golflengte van een kwant met de eerste boventoon past één keer in het doosje, de golflengte van de tweede boventoon anderhalf keer, enzovoort. Je kan dus zeggen dat de halve golflengte een n aantal keer in de lengte l past. De golflengte lambda is dus gelijk aan 2l gedeeld door n. Terug naar onze formule van de totale energie. Hier kunnen we 2l gedeeld door n voor lambda invullen, waardoor de formule h gedeeld door 2l gedeeld door n kwadraat gedeeld door 2m wordt. Dit kan je schrijven als 2 kwadraat keer h kwadraat gedeeld door 8m keer l kwadraat. Met n is een geheel getal, h de constante van Planck, m de massa van het kwant en l de lengte van het doosje. Met deze formule kan je dus de energie van een gevangen kwant uitrekenen als je de lengte van het doosje, de massa van het kwant en n weet. Deze formule is niet te gebruiken voor fotonen, want die hebben geen massa, waardoor je deelt door 0 in de formule en dat kan niet want dan ontploft de wereld. Bij een grotere waarde van N heeft het gevangen kwant meer energie. Een mooi voorbeeld is een atoom. In een atoom kunnen verschillende elektronen in verschillende energieniveaus zitten. Dit teken je door de elektronen met een hoger energieniveau verder van de kern af te tekenen. In deze energieniveaus hebben de elektronen discrete energieën. Dat betekent dat ze niet zomaar elke energie kunnen hebben. Dit kan je ook zien aan de formule, aangezien N een heel getal moet zijn. De energie van de elektronen is dus gekwantiseerd, net als de energie van een bundel licht, zoals we in paragraaf 1 al zagen, ook gekwantiseerd is. De golffunctie van een opgesloten kwant is ook de wortel van een waarschijnlijkheidsverdeling, net als de golffunctie van een vrij kwant. Een golffunctie in energieniveau ns2 zal zich bijvoorbeeld nooit in het midden van zijn doosje bevinden, omdat de waarschijnlijkheid daar nul is. De kans is het grootste dat de kwant zich op 1 vierde of 3 vierde van het doosje bevindt. Ook spelen de energieniveaus een belangrijke rol bij temperaturen rond de 0 Kelvin. Je hoort wel eens dat dat het absolute nulpunt is omdat dan alles stilstaat. Dat klopt niet. Alle kwanten zitten dan in het laagste energieniveau, n is 1 Opgesloten kwanten zitten dan dus allemaal in hun grondtoon. Hiervoor is nog steeds wel een beetje energie nodig... En ook bewegen de kwanten dus nog steeds een klein beetje. De reden dat 0 Kelvin nog steeds wel het absolute nulpunt is, is dat kwanten niet nog minder energie kunnen hebben en in een nulde energieniveau kunnen zitten. Daardoor is 0 Kelvin nog steeds de laagst mogelijke temperatuur. Een laatste gevolg van de energieformule voor opgesloten deeltjes is kernenergie. In hoofdstuk 5 en hoofdstuk 10 is het over bijgekomen dat bij een kernreactie hele grote hoeveelheden energie vrij kunnen komen. Je kan je natuurlijk afvragen waar al die energie vandaan komt. Het antwoord daarop zit in de energieformule. Als je het doosje waarin het kwant zit opgesloten heel klein maakt, wordt de energie heel hoog, omdat je deelt door de lengte van het doosje in het kwadraat. In atomen zijn alle afstanden heel klein, dus ook de lengte van het doosje. Daarbovenop zijn protonen en elektronen ook nog eens heel licht, de massa is dus ook heel klein. Dit zorgt er samen voor dat de energie van kwanten in een atoom heel erg groot is. En daarom komt er bij een kernreactie dus ook zoveel energie vrij. Kortom, voor vastzittende kwanten is er de formule E is n -kwadraat keer h -kwadraat gedeeld door m keer l. Vastzittende kwanten hebben een staande golffunctie. Deze staande golffunctie bepaalt de waarschijnlijkheidsverdeling. De n in de formule komt overeen met het energieniveau van het kwant. Bij 0 Kelvin staat niet alles stil, alle kwanten zitten alleen in het laagste energieniveau. Bij kernreacties komt er zoveel energie vrij omdat in atomen L en M heel klein zijn.